En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer en vervolgens ook aan ons. Op een ochtend, tijdens mijn stille tijd met God, zei ik tegen de Heer, Hoe kunt u alle pijn van de wereld zien, zoals stervende kinderen, mensenhandel, genocide, onrecht, afbraak en armoede en niet iets doen? Ik zei het niet om te klagen of omdat ik zijn integriteit in twijfel trok en ik weet zelfs niet of ik echt een antwoord daarop verwachtte, maar ik vroeg het hem gewoon. Onmiddellijk kwam zijn antwoord hierop terug. Ik werk door mensen heen. Ik wacht erop dat mijn volk opstaat en er iets aan gaat doen. Jij en ik zijn onderdeel van een leger, het lichaam van Christus, en het is nodig dat iedereen zijn deel doet om de wereld te veranderen. God wil door ons heen werken, en hij roept ons op om liefde te tonen en aan het werk te gaan. In 2 Corinthians 8 spreekt Paulus over hoe de gemeenten van Macedonië gaven. Hij zei, Maar eerst gaven zij zichzelf aan de Heer en aan ons, als zijn vertegenwoordigers. Door Gods wil, hun persoonlijke belangen volkomen negerend, gaven ze zoveel als ze konden. Ze hebben zichzelf tot onze beschikking gesteld om door Gods wil geleid te worden. Dat verbaasde mij. Ze gaven niet alleen hun geld, ze gaven zichzelf. God roept ons om op dezelfde manier te leven. En één persoon die voor de Heer werkt, kan een belangrijk verschil uitmaken. Dus hoe ga jij jezelf vandaag geven aan de Heer? En hoe kun je vandaag zijn dienstknecht zijn? Tot slot wil je met mij meebidden? Heere God, ik nodig u uit om door mij heen te werken.